Boys, jullie hebben gezien aan dit tit alleen. We gaan vandaag Ayman pranken. En we gaan tegen Ayman zeggen. Hey bro, waarom skip je? Man? Deze man, ik zeg je eerlijk, ik heb deze man al bijna drie dagen niet meer gesproken. En sinds vandaag bel ik hem opeens. Hij neemt ook niet meer op. Hij was ook een paar uur geleden online. En ik weet niet hoe dat komt. Maar je ziet hem ook hier, hij was dit online. Moeien boys, we gaan niet te veel praten. Vergeet de video niet te liken, te abonneren. En uh, ja toch, je weet toch. We gaan naar de intro. Ik like ga mezelf in mijn huis en ik ga geen feestjes, baby. So dus, stel niemand. Boys, Ayman heeft mij niet gebeld. We gaan even <laughs> snel terugbellen, want ik moest alles klaarzetten voor de video. Ah, wifi. Yo, yeah. Ayman, bro, wat is dit vandaag, man? Ik heb je schip skip de hele tijd. Bro, bro ik kan. Ja, maar nee, niet jouw broer, bro. Jij ja, gewoon. Ik zie dat je de hele tijd online bent op WhatsApp, bro. Fuck aan met jou, bro. Je eens je, je negeert mij en zo, broer. Kom op, man. Broer, ik wilde nog graag snakken van leerkracht. Ja, die Ja, man. Ayman, volgende keer als jij niet opneemt, hoe laat ik kom voor je deur, begrepen? Je moet mij niet meer skippen. Ik zeg het je maar al. Ja, wel, je skipt mij wel, niet liegen. Waarom, Ayman? Waarom? Waarom? Ik niet. Ga nou nu naar jouw broer en scheld hem uit. Okay. Want kijk, Ajma, ik vind dit echt niet meer kunnen, bro. Want kijk, bro, ik was de hele tijd aan het bellen en zo, snap je? En je begint met te skippen, man. Het kan, kan toch niet, man. Ja, man. Ben je maar, een hoerekind? Gedraag je als een hoerekind? Nee, maar, uh, zo die. Die arts is gepakt, snap je? Ja, gepakt door je <lacht> Ja, zie je? Ik heb jou door, hè? Ja. ja, ik heb gehoord, ik heb gehoord van moertje je haat me, kifes. Nee, ik haat jou niet. Daarom skip jij me, ik heb jou door he. Yeah. Ah, ja. Ja, ja, jongen, ik mag eerlijk zijn he. Hey man. man, het is gewoon een prank als Wat <laughs> kijk je? Ja, wat moet Moet je vragen om een like te abonneren? Of je... Yeah. Ja toch boys, vergeet niet te liken, te abonneren wat ik altijd zeg is Peace, out Ja toch